sigaret op een dag. Ja. En dan heb je dus vijftig gedachten in je kop zitten dat je veel roken. Als je ik rookt is je gedachte het erste, wat je denkt te continu aan. Er zijn momenten geweest waarvan je dus echt dacht van, nu heb je een sigaretje nodig. En dan pakte ik het niet. Want al die smoesjes die er zijn het is gemul. Die verzin je. Om te kunnen blijven doorgaan met roken. Van. Ja. Me stress. Met dit. Met dat. Onzin. Klein klaar onzin. Je kan uh, een sigaretje opstoken als je gestrest bent. Maar. Na een minuutje of twee is die op. En dan ben je nog steeds gestrest. De sigarenwinkels waar ik me ziek had. Had ik verteld. Als ik binnenkom en vraag op zich. Ze nee zeggen. Nee is verkopen aan me. Dat heeft ze je, ja. nee Martin. Jij wil stoppen met roken en dan kun je op je knieën gaan liggen. Als je een goeie hebt, help je. En ik ben ook trots omdat het me nu wel groot is. Ja, het zijn er meer die zijn trots op me.